De marionetlijnen zijn de lijnen die van de mondhoek naar de onderkant van de kin gaan. Nou ja, dat ziet zich uit als, een, als een echt een vouw en eigenlijk het eerste gedeelte van eigenlijk een, een hamsterwang. De marionetlijn kan heel goed behandeld worden, maar is sterk afhankelijk van het behandelplan. En die is weer sterk afhankelijk van ja, wat voor soort marionetlijn er is. Dus om even aan te zeggen. Het lijkt één indicatie, maar het zijn eigenlijk meerdere uh, indicaties die ook meerdere oplossingen nodig hebben. En welke dat is, dat, zijn, dat kan eigenlijk alleen in een uh, persoonlijk consult worden bepaald. Het aantal behandelingen wat je nodig hebt om uh, de Marionetlijn te behandelen is meestal één. Uh, in sommige gevallen, als je gebruik maakt van Sculptra, en dan hebben we het over wat een grotere, sterkere marionetlijn, uh, duurt het wel een paar maanden voordat je het effect kan beoordelen. Nou, de marionetlijn is over het algemeen erg goed behandeld, zelfs dat je het echt niet meer ziet. Maar in sommige gevallen moet je een afweging maken tussen uh, de vorm van het gezicht uh, en uh, ja, het wegnemen van de marionetlijn en eindels. Uh, om heel uh, cru te zeggen, je wil ook niet dus dat dit heel erg naar voren toe komt. Dus dat dit heel erg naar voren toe komt. Dat komt een beetje raar over. Nou, ik vind het is mijn taak om daarin met jou een afweging te maken of dat ook uh, het geval is. Nou, de tevredenheid van deze behandeling is gewoon hoog. Uh, je kunt uh, heel veel bereiken, maar dat wordt uh, sowieso besproken in een persoonlijke consult.